Morgen heb ik een afspraak over een evenement waar ik ga vloggen en dat heet Band Meets Choir. En dat is ook meteen voor het goede doel en voor de gezelligheid natuurlijk, want we gaan zingen met z'n allen en met een band. Ik ga naar Belinda. Zij organiseert Band Meets Choir en dat is een evenement wat gekoppeld is aan een goed doel. En daar mag ik vloggen en dan gaan we nu even het een en ander bespreken hoe of wat we gaan doen en wat ik mag vloggen. Ik heb daar enorm veel zin in. Eén, omdat het een goed doel is en twee, omdat het met zingen te maken heeft. En nu ga ik rijden op naar Belinda voor Band Meets Choir. Zie jullie later. Helaas heb ik niet meer kunnen filmen dan wat je nu ziet. Ik kan je vertellen, Belinda en een goede vriendin van haar zijn twee hele leuke meiden die dit organiseren. En ik ga eraan meedoen en dat ga ik voor jullie vloggen. Ik mag een aantal voorbereidingen vloggen voor jullie en voor mezelf, want ik vind het hartstikke leuk om mee te doen. Ik had in de vorige vlog had het over uh, die twee meiden van Band Meets. Choir. Donderdag, 5 september, ga ik daarheen voor een uh, eerste repetitie. Dus dat, is, dat wordt echt heel leuk, want dat zijn allemaal mensen die ik, niet, uh, die ik niet ken eigenlijk. Dus dat wordt heel spannend. Maar als ik daaraan mee ga doen, aan die uh, Band Meets Choir, dan moet ik even kijken welke toonhoogte ik moet gaan zingen. Dat is misschien wel even handig. Ik kan het opzoeken op YouTube. Dat ga ik dus even doen dan. Band Meets Choir zoek ik even op. De Linda toonhoogte. En dit is compilatie van de Alt. Ik zal het even laten zien. Dat ziet er zo uit ongeveer. Nee, ik denk, ik denk dat ik gewoon voor de soprano moet gaan. Ik weet het niet. Even kijken hoor. Dat was dus de alt. Coor arrangementen. Vocal company. Herma en Belinda. Zo heet die YouTube kanaal. Mocht je ook eventjes willen luisteren. Hoe of wat. Tenor compilatie. I'll be Oh, dit is dus de Batste Alt oh, Sopraan. Ja, ik denk dat die het gaat worden. Even luisteren. To give what you pay. Still in my If your marriage would have Oh look This hit that ice gold five of the white girl, It's for the good girls Them good girls Great masterpiece Starling, Living it up in the city Got Chuck's on a sailor on Gotta kiss myself so pretty So pretty? Woo! Dat zijn dus een beetje de, de arrangementen die gezongen worden tijdens Band Meets Choir in 2020. Dus we hebben nog even om te oefenen. Daar ga ik me dus voor inschrijven en dan ga ik af en toe even vloggen. Ga ik daarheen. Oh, ik vind het spannend. Als jij nou ook mee wil doen, lijkt me hartstikke leuk. Gaan we er met z'n allen heen. Ja, Stuur me maar even een berichtje dan uh, als je meer wil weten. Ja, leuk. En het, ik had gezegd, hè, dat is ook meteen voor het goede doel. Volgens mij heet dat samenvaren. Zo so, is dat zo. Nee, je blijft van mijn konijn af. Oh, 7 maart 2020, om 9 uur. Ja, op Facebook zie je alles. Ja, Samenvaren heet die stichting. Ik ga even kijken of ik de website van vinden. Stichting Stichting Samenvaren. Oh jongens, ik ga het even oplezen. Stichting Samenvaren organiseert sinds 2015 jaarlijks een vaartverwendweek... ...voor vrouwen met of aan het herstellen van borstkanker. En die daarnaast in een financiële moeilijke situatie zitten. Mag ik even met jullie praten? Want het me wat er nu met ons gebeurt. Stichting Samenvaren biedt deze groep vrouwen een vakantieweek om zo hun zorgen even letterlijk te laten varen en aan de kade te laten. Wat een mooi doel is dat. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 10 februari 2017 en gevestigd te Hilversum. Aandacht maakt het verschil. Dus, dat is een hele grote reden waarom ik hier aan mee ga doen. Omdat het ook voor het goede doel is. Nou, wat wil je nou nog meer? Je hebt lol met zingen. Je bent een hele dag lekker weg. Want alles wordt geregeld. Van uh, ontbijt tot aan avondeten. En het arrangement wat je, mag, wat je mag zingen. Je steunt het goede doel en je hebt een leuke dag. Oh, oh, oh Dit is echt zo bijzonder. Ik heb er enorm veel zin in. Ik uh, ben dus naar de website gegaan, bandmeetsquire.nl. En daar zag ik een, een kopje, wat sta, daar staat deelname choir. Nou, daar klik je dus op en dan kun je klikken op aanmelden. En daar heb ik me aangemeld en heb ik doorgegeven dat ik dus Sopraan ben. Ik kreeg dus uh, deze mail toegestuurd met de download link. Daar klik ik dus op en dan gaat dit gebeuren. Ja, we zijn er klaar voor. Oké, okay, nou, downloaden maar. En daar gaat hij downloaden duurt even denk ik ja hij is er nou klikken hoppakee nou dan heb ik hem dus hier in mijn download staan dan ga ik hem hier even uitpakken denk ik zo als ik dat zo oh oh hier kan je wel een beetje zien welke nummers het zijn leuk man